Kaarten toevoegen aan jouw Home Assistant dashboard. In deze video wil ik gaan laten zien hoe je kaarten kan toevoegen aan jouw Home Assistant dashboard. En dat kan je gaan doen door hier rechtsboven in de hoek zie je drie puntjes. En als je daar klikt, ga je naar Configure UI. Nu kom je op de instellingenpagina van jouw dashboard terecht. Je ziet hier linksboven alle tabbladen die je hebt aangemaakt. In dit geval is het er eentje. Maar je ziet hier ook rechtsboven in de hoek kaart toevoegen. Daar kan je op klikken. En nu krijg je alle opties te zien van alle kaarten die je kan toevoegen aan jouw Home Assistant dashboard. Zijn er aardig wat? Nou, hier kan je allemaal uitkiezen. Moet je allemaal een keertje uitproberen. Uh, ik wil het voor nu een beetje simpel houden. Dus je ziet hier ook een alarmpaneel en een kalender. Daar staan allemaal geen voorbeelden in. Want daar moet je ook nog extra uh, instellingen voor doen in jouw configuratie uh, folder. Of configuratiebestandje van Home Assistant. Dat is voor nu een beetje uh, te veel om uit te leggen. Dat ga ik misschien in een andere video doen. Voor nu gaan we het bij de basis houden. En ik wil nu gaan laten zien hoe je een kolom kan maken in, uh, op je dashboard. Dus daarvoor gaan we even naar beneden en dan zie je hier verticale stapel. Daar klik je op. Nu krijg je weer alle kaarten te zien die je net ook zag. Dus je kan hier weer gewoon gaan kiezen wat je wilt toevoegen. Ik selecteer voor nu even deze entiteitenkaart. En als ik daar op klik, dan zie ik hier het voorbeeldje van de kaart zoals die op mijn dashboard komt te staan. Uh, in deze kaart zie je Homey Pro, Vermogen, uh, Slapen aangezet, Weg aangezet. Dat zijn de schakelaars die uh, zijn toegevoegd aan deze uh, kaart. En die zie je hier ook weer terug onder entiteiten. Dus hier kunnen we zometeen alle schakelaars gaan toevoegen die jij uh, in deze kaart wil hebben. Als we bovenaan deze kaart gaan kijken zie je Titel. Je kan hier kan je een titel toe gaan voegen. Nou, doe ik even ver. Verlichting. En ik zie hier ook meteen een schakelaar staan. Dat is een soort uh, groepschakelaar. Wat is een groepschakelaar? Deze schakelaar schakelt alle uh, dingetjes die in jouw uh, uh, kaart staan. Kan je eventueel ook weghalen door je zegt titelschakelaar weergeven. Dan kan je hem weghalen. Of je kan het erbij zetten, net maar wat je wil. Hier ziet je ook nog een uh, schakelaartje voor kleur pictogrammen op basis van status. Als je deze aanzet, dan zal dit pictogrammetje veranderen van kleur zodra uh, het apparaat aan of uitgaat. Of bij een bewegingssensor dat die van status verandert. Boven deze twee zie je nog uh, thema optioneel. Als jij verschillende thema's op je Home Assistant dashboard hebt geïnstalleerd, dan uh, kan je hier een thema selecteren. Dat hebben we nu niet, dus die laten we leeg. Bij de koptekst kan je in grafiek een afbeelding of uh, knoppen toevoegen. En dat geldt ook voor de voettekst. kan je het uh, hieronder zetten. En hier bij entiteiten zijn dus de schakelaars die jij hier aan je kaart wil gaan toevoegen. Ik ga deze eventjes weghalen. En dan kan ik gaan zoeken. Ik wil een lamp achter mij, dus lamppeertje wil ik gaan toevoegen. En nu zie je hier een peertje staan, een schakelaar. Die kan ik ook meteen bedienen. Dus zoals je ziet gaat die ook aan en uit. En nu zie ik hier achter Peertje een postloodje staan. Dus daar klik ik even op. Hier kan je wat instellingen doen uh, voor alleen deze schakelaar. Dus kan je bijvoorbeeld uh, de naam veranderen. Dus dan zie je zo hier hallo staan. Dat weer weghaal. Komt er weer netjes de naam van de lamp te staan. Je kan je ook een pictogram uh, toevoegen of veranderen. Uh, dat ga ik later in een andere video uitleggen. En ik zou je eventueel nog wat extra uh, informatie kunnen toevoegen. Door entiteit ID, komt dan hieronder te staan. Dus kan je ook uh, laatstgewijs, uh, laatst bijgewerkt of helderheid toevoegen. Dat voor, oh, nu wil ik het eventjes niet, dus dat haal ik weer weg. En nou, je kan hier uh, lampen, in dit geval lampen, toe blijven voegen. Door gewoon zoeken. En nu komt hij gewoon hier weer bij te staan. En zo kan je dus heel je kaart gaan vullen. Als ik nu deze schakelaar doe, gaan ze allebei aan en allebei uit. Doe ik deze schakelaars is alleen voor de lamp zelf. Als je klaar bent met deze kaart, druk je op opslaan. En dan zie je hier netjes de kaart staan, zoals je hem gemaakt hebt. Klik ik weer eventjes op bewerken, want ik wil je graag twee knoppen hieronder maken en die wil ik graag naast elkaar hebben dus ik klik hier op het plusje en ik zoek als eerste eventjes uh, kijken de horizontale stapel, hier is die en vervolgens kies ik de knop ook hier zie ik weer de entiteit, zoals degene de schakelaar van de knop wil ik bijvoorbeeld even kijken, de intercom knop, en hier kan ik eventueel de naam weer veranderen, ik kan je pictogram veranderen, ik kan je er zeggen naam moet weergegeven worden, ik kan ook aanvinken of de staat getoond moet worden, dan zet hij hier onder, onder de naam zet die aan of uit, en die wil ik even uit. Ik kan ook nog zeggen, het pictogram hoeft niet weergegeven te worden. Nou is dit pictogram wel vrij groot, dus kan je ook de pictogram hoogte aanpassen. Door gewoon het aantal pixels in te vullen. Moet je even een beetje uitproberen. Ook hier kan je weer een thema selecteren. Nou, in dit geval hebben we geen thema's, dus dat gaat nu niet. Hieronder krijg je een knop, tik actie. En dan kan je zeggen wat de knop moet gaan doen als je erop tikt. Je kan dus zeggen dat hij een bepaalde URL moet openen of ergens naartoe moet uh, navigeren. Voor nu is het gewoon een schakelaar, dus ik wil dat als ik op de knop druk, dat dan uh, de intercom uh, bediend wordt. En hier kan je ook zeggen als je de knop langer ingedrukt houdt, wat hij dan moet doen. Nu wil ik je graag nog een knop naast hebben, dus ik klik nu hier op het plusje boven de kaart en ik selecteer weer de knop. Nou, dat doe ik nu eventjes uh, thuis, kan ik weer alles aan gaan passen. Ik doe hier weer 40 en je ziet dat hier netjes de knoppen naast elkaar komen te staan. Nou, als je helemaal klaar bent, druk je op opslaan en nu zie je dat die netjes uh, op jouw dashboard komt te staan. Nu uh, ga ik een nieuwe kolom toevoegen, dus ik druk weer op kaart toevoegen. Ik zoek weer eventjes de verticale stapel op en ik wil nu graag een energiemeter gaan toevoegen, dus ik doe hier meter. Ik ga deze entiteit even weghalen en dan doe ik een wasmachine. Nou, hier kan ik alle uh, opties van de wasmachine en de vaatwasser uh, selecteren. Doe ik hier het vermogen. Even kijken, die is niet beschikbaar nu. Dan doe ik gewoon eventjes homey. Klik ik op vermogen, krijg ik hier het vermogen te zien staan. Uh, ik kan je een naam. opgeven, bijvoorbeeld Homi. De maat, moet ik even kijken. Nee, dat doet hij niet echt. Ook hier het thema weer, kan ik weer opgeven. Deze twee opties zijn wel belangrijk. Het minimale wattage en het maximale wattage. Als ik deze nou zet op uh, 1 watt. Op 1. Dan zal je zien dat hij verder overheen zit. Dan doe ik hem op 100 watt. Dan blijft het hier heel laag. Nu uh, blijft deze meter één kleur aangeven. Alleen soms kan het wel makkelijk zijn, bijvoorbeeld je energiemeter, meter of uh, de wasmachine, dat hij een kleur aangeeft van hoe ver die op zijn meter zit qua verbruik. Dan vind ik hier het uh, schakelaartje aan ernstig definiëren. En dan kan je gaan opgeven bij welke, hoeveelheid voltage welke kleur die moet gaan weergeven. Dus als ik nou zeg, uh, hij moet bij, of vanaf 10 watt moet hij groen worden. Bij uh, 15 watt moet hij geel worden. En bij 20 watt moet hij rood worden. Ga ik deze eventjes lager zetten, bij 1 watt. Dus nu zie je dat hij netjes groen is. Ga ik deze waarde eventjes uh, ook veranderen. Dus nu zie je dat hij netjes groen is. Doe ik uh, 0,1. Doet hij dat? Nou. Kan ik met deze meter eventjes niet laten zien. Maar mocht nou de, uh, het wattage hoger worden, dan gaat hij hier van kleur veranderen. En mocht hij boven de 20 komen, dan wordt hij rood. En zo kan je makkelijk zien dat hij uh, veel energie verbruikt. Uh, ga ik hier nog eventjes een kaart aan toevoegen. En uh, dan heb je bijvoorbeeld hier het vermogen. kan je nog toevoegen. Dus kan je hier laten zien hoeveel vermogen het is in een andere vorm. Uh, wat voor kaart hebben we nog meer? We hebben nog een grafiek. Hebben we ook nog ergens. Dus kijk, hier zo. Het vermogen. Dat is de sensor. Dus dan kan je een mooi grafiekje bijhouden van hoeveel uh, vermogen die verbruikt. En zo kun je netjes bijvoorbeeld een energiekaart uh, maken voor bijvoorbeeld je wasmachine of je vaatwasser of je energiemeter. Als je dan op opslaan klikt, komt die hier netjes te staan. Klik je hier op de pijltjes, dan kan je de kaarten zo wijzigen van volgorde. En als je het helemaal goed vindt, dan klik je op het kruisje in de linkerbovenhoek. En nu is jouw dashboard gemaakt en kan je er niks aan wijzigen. Je kan wel op de kaart lang ingedrukt houden. En dan krijg je hier wat gespecificeerde informatie. En hier op het tandwieltje, als je daarop klikt, dan kan je wel weer wat kleine dingetjes veranderen. En dan kan je hem eventueel nog aanpassen. Er zijn nog, zoals ik net al zei, heel veel kaarten die je kan toevoegen. Uh, ga dat uitproberen. Mocht je er niet uitkomen, plaats dan rustig even een reactie op mijn, een van mijn socials. En ja, zo volg je dus kaarten toe aan je Home Assistant dashboard.